Welkom, we bevinden zich op de Bisbeurste Gent, Flanders Expo, editie 2015. Laminatshop is eigenlijk een firma die 15 jaar geleden is ontstaan. Uh, wij hebben eigenlijk als uh, doel voor ogen gehad om de klant zowel bij Doe-het-zelf als bij plaatsingen te kunnen gaan begeleiden. Dus een, een allround leverancier. Uh, wij staan hier um, ter ondersteuning van onze dagelijkse verkoop in onze winkel. Uh, we promoten hier eigenlijk onze producten waaronder ook het LaLenio assortiment, uiteraard zeer uitgebreid. Wij hebben inderdaad een hele stand gewijd aan LaLenio vloeren, omdat wij ervan overtuigd zijn van de kwaliteit van deze vloeren. Het is een mooi uitgebreid assortiment, zowel in de onafgewerkte als in de afgewerkte vloeren, waardoor klanten zelf hun ja, kleur eigenlijk toch wel kunnen gaan bepalen we hebben er zeven rustieke uitvoeringen in, maar ook zeer moderne uitvoeringen in. Wat perfect past natuurlijk in een totaalbeeld van parketvloeren en uiteraard ook prijs-kwaliteit zitten ze zeer goed, waardoor ze zeker en vast hier uitvoerig gepromoot worden op de bisbeurs. We hebben gekozen voor Lalaleno op de bisbeurs omdat wij ervan overtuigd zijn dat dit het mooiste aanbod is die momenteel op de parketmarkt te verkrijgen is. Momenteel is het toch wel de nieuwe Barn-collectie het pareltje van de collectie van Alenio. Het zijn echt prachtige vloeren, de mensen voelen erover en ze zijn ja, toch wel onmiddellijk verkocht. Dus Het is een heel mooie, karaktervolle vloer. Ja, ik denk dat het in elk huis past, zowel modern als klassiek. Dus het is, de warmte van het hout straalt er eigenlijk vanaf. Florida is er eigenlijk een assortiment die uh, samengesteld zijn door LaLegno. Zeer mooie vloeren aan een uh, hele mooie prijs. We merken dat de consument dit zeker apprecieert en uh, na de BIS-beurs uh, verlengen wij ook de acties van de BIS-beurs door tot 31 oktober.